Snel mannen klaarkomen verschilt enorm. Als een man met zijn penis de vagina binnengaat, duurt het klaarkomen bij de helft van de mannen korter dan 5 minuten en bij de andere helft wat langer. Zo is klaarkomen na 3 minuten net zo normaal als klaarkomen na 8 minuten. Mannen denken nogal eens dat ze te snel klaarkomen omdat ze denken dat andere mannen er heel lang over doen, maar dat is niet zo. Als het bij u een paar minuten duurt, is dat heel normaal. Misschien denkt u dat u er lang over moet doen om een vrouw klaar te laten komen. Dan is het goed om te weten dat vrouwen meestal niet klaarkomen door het heen en weer bewegen van de penis in de vagina, maar door het strelen, wrijven of likken van de clitoris. Met vroeg klaarkomen bedoelen we in minder dan één minuut klaarkomen nadat u met de penis de vagina binnengaat. Het is pas te vroeg klaarkomen als u daar last van heeft. Dat kan ook zijn bij anale seks, pijpen of zelfbevrediging. Vooral mannen tot 25 jaar kunnen last hebben van te snel klaarkomen. Aan het begin van een seksuele relatie, bij de eerste keer gemeenschap, kan een man sneller klaarkomen dan als hij zijn partner al langer kent. Door meer vertrouwen en ontspanning kan het in de loop van de tijd wat langer duren. En op oudere leeftijd kan het weer korter worden. Hoe lang het duurt voordat u klaarkomt kan afhangen van wat voor seksuele handelingen u samen doet. Het kan ook afhangen van of u veel stress heeft en van wat u in uw leven meemaakt of heeft meegemaakt. Sommige mannen hebben een erfelijke aanleg voor snel klaarkomen. Zij komen altijd snel klaar onder alle omstandigheden. Bij andere mannen kunnen factoren een rol spelen als een negatief zelfbeeld, een negatief lichaamsbeeld, somberheid, faalangst, angst voor intimiteit of boosheid. U kunt het gevoel hebben dat u pas na een paar minuten mag klaarkomen... en tegelijk de angst dat dat niet lukt. Dat kan juist zorgen voor een snelle zaadlozing. Als u dan naar uw idee te snel klaarkomt... dan kunt u de volgende keer weer extra bang zijn dat het voor uw gevoel misgaat. Dat noemen we faalangst. Vindt u het vroege klaarkomen vervelend... dan kunt u oefenen om het klaarkomen uit te stellen. Dit kunt u het beste oefenen tijdens masturbatie. Het is dan vooral belangrijk dat u weet op welk moment het klaarkomen niet meer te stoppen is. Als u voelt dat u gaat klaarkomen, stop dan op het moment dat dat nog kan. Wacht even en ga daarna weer verder met masturberen. Stop daarna weer op tijd en kijk zo of u het klaarkomen stap voor stap kunt uitstellen. Als het langer dan een paar minuten lukt, dan kunt u het uitproberen tijdens het vrije. Het kan ook een idee zijn om de eerste keer snel klaar te komen en daarna door te gaan met vrijen. Als u na een tijdje weer een erectie krijgt, dan kan het wel eens langer duren voor u klaarkomt dan bij de eerste keer. Ga niet zitten wachten op een tweede erectie, maar besteed aandacht aan uw partner. Wissel af met strelen en zoenen en neem de tijd. Bij mannen met een erfelijke aanleg voor snel klaarkomen helpen oefeningen niet. Dan kunnen misschien medicijnen helpen. Ga eventueel eens langs bij uw huisarts om te praten over de aanpak van vroeg klaarkomen, over medicijnen en over wat een seksuoloog misschien voor u kan doen.